Oh, hier. Zou hier een kokkeltje kunnen zitten? In de Waddenzee, daar stroomt eigenlijk het water twee keer per dag in. Er komt heel veel voedsel mee. En dat geeft een rijkdom. Dat is de kraamkamer van alle vissen op de Noordzee... die ons over eeuwen de rijkdom heeft gebracht die we nu hebben. Oh, slow Onder water, je ziet het eigenlijk niet, maar er zit er zoveel ja, biomassa, zoveel leven, dat, is eigenlijk dat er meer energie wordt geproduceerd per vierkante meter dan in een regenwoud. Honey, take your time. En ook met klimaatverandering, als de zeespiegel stijgt, en... De bodem gaat hier ook nog omlaag door gaswinding en zoutwinding. En ja. Ja, dan kan Knoet zijn, uh, zijn kokkeltje niet meer vinden. Ik kan hem niet meer vinden of hij krijgt steeds korter momenten eigenlijk, hè, omdat het water dan sneller weer terugkeert om aan voldoende voedsel te ja, ja, zo hangt alles samen. Hè? Het luistert heel erg nauw. Ja. Dus de, een Het klinkt, klinkt als niet zoveel, maar voor vogels is dat, uh, bepaalt dat alles. Het is natuurlijk wel een heel kwetsbaar gebied. Dus daarom zijn we als D66 gewoon heel erg zuinig erop. Om te zien waar je het dan in, in het abstracte beleid en in het debat over hebt, is gewoon heel erg goed. Dit is een strandgaper met zijn hele lange buis. Je kan die er ook niet helemaal intrekken. Dus daarom noemen ze hem gaper, omdat de schelpen niet heel mooi op elkaar sluiten. Okay. En in die buis, die gaat naar boven toe, dus naar het oppervlakte. En in de buis zit een kanaaltje wat het water aanzuigt en in de schelp wordt het gefilterd. En daar wordt hij er weer uitgepompt. Om te zien hoe rijk de natuur is, om te horen hoe de mensen erover praten, Dat maakt het werk eigenlijk ja, veel rijker. En eh, daardoor kan ik ook de, de belangen van de natuur en de belangen van de mensen hier veel beter verwoorden in Den Haag. Niemand... Dit is goed voor het klimaat. Hier is de kraamkamer van de Noordzee. En het is ook gewoon Nederland. Ja, dat is toch geweldig? Ja, dan moeten wij niet wel de kinderen